Hallo, mijn naam is Hermelijn van der Meijden en ik train mensen in het vergroten van hun energetische bewustzijn. En energie werd heel lang niet serieus genomen, maar dat begint te veranderen. Mensen beginnen te beseffen dat energie eigenlijk de taal is van de toekomst en dat het belangrijk is om die te leren. Als je energie leert voelen, zien, waarnemen, dan wordt je leven veel makkelijker. Je kan veel makkelijker afstemmen op datgene wat waar is voor jou. Je kan veel sneller beslissen. Je hoeft niet over alles zo lang na te denken. Je kan onderweg dingen helen zodat je ze niet je leven lang met je mee hoeft te slepen. En je vindt veel meer geluk en evenwicht in de omstandigheden zoals ze zijn. Op 11 mei geef ik een webinar over polarisatie. En in het dagelijks leven is polarisatie eigenlijk niet op te lossen. Het zorgt voor heel veel gedoe en strijd. Maar er is wel een oplossing en die is energetisch van aard. En dan zie je als je je energetische bewustzijn ontwikkelt eigenlijk dat tegenpolen belangrijk zijn voor je groei. En dat je ze nodig hebt. En hoe dat werkt, dat ga ik je vertellen tijdens dit webinar. Nou, op 11 mei kan je meedoen om 7 uur s avonds En als je je aanmeldt, doe dat dan via Nieuwe Tijdskind. Ik zie je heel graag dan.